Jongens. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is over eyeliners. Eyeliners zijn eigenlijk steeds populairder aan het worden. Je ziet echt weinig, um, ja, wat zullen we zeggen, make-up looks... Zonder eyeliner en um, eyeliner was vroeger eigenlijk echt iets voor de jaren 50, weet je, waar je Twiggy had en die had echt een hele dikke eyeliner. En tegenwoordig is het eigenlijk niet meer weg te denken. Iedereen gebruikt eyeliner of misschien gebruik jij het nog niet, omdat je toch een beetje veel gedoe vindt en lastig om zo'n mooi streepje te trekken. Uh, dat kan ik heel goed begrijpen, maar echt oefening baart kunst, dat is echt zo. En in deze video wil ik uh, verschillende soorten eyeliners gaan behandelen. Behandelen klinkt heel raar. Oké, okay, wil ik het hebben over verschillende soorten eyeliners. En uh, de voor- en nadelen benoemen... En laten zien van, oké, okay, wat is eigenlijk het effect van een bepaald soort eyeliner? Want er zijn best wel wat verschillende soorten op de markt. Maar het is best wel lastig om dan een keuze te maken. Misschien heb je nog nooit eyeliner aangebracht. Of misschien heb je wel een eyeliner vind je die niet zo heel fijn. En denk je van, nou ik zou wel eens een andere willen proberen. Dan heb ik in deze video tips voor je. En ik zal je mijn favoriete product laten zien. Dus ik hoop dat je deze video leuk zult vinden. En laten we maar gewoon beginnen... Met de eerste soort. Oké, okay, wat, wat de eerste is die ik graag wil behandelen is eigenlijk die iedereen kent. Het is een liquid eyeliner. Het is een kwastje. Ik heb deze hier van de Hema. Het is iets van euro. Super basic. En um, ja, hij heeft best wel een lang penseeltje. Het is echt een kwastje. Dus... Uh, je moet goed met deze richten. Je moet geen trillende handen hebben, want anders krijg je echt zo'n zwapper eyeliner. Dus je moet een vaste hand hebben voor deze soort eyeliner. Maar dit is eigenlijk meteen mijn favoriet. De eyeliner die ik elke dag gebruik, die ik het fijnst vind. Uh, het is een lang bestseeltje. Je hebt ze van verschillende merken. Uh, vroeger heb ik uh, vaak eyeliners gebruikt van Estee Lauder. Die vond ik heel erg fijn. Fijn kwastje, maar ook van Yves Saint Laurent bijvoorbeeld. Deze is gewoon van Hema. En die is eigenlijk dikke prima. Dus uh, deze zou ik je zeker kunnen aanraden. Ik heb onlangs ook een andere geprobeerd. De Rack Couture Fino Black van um, Catrice. En deze heeft een iets korter... Oeh, je moet niet te veel product aan het kwastje hebben. Deze heeft een wat korter penseeltje. Uh, het voordeel van deze is dat hij super goed blijft zitten. Het nadeel van deze is dat hij... Die... Um, lastig af te halen is, hij blijft echt heel erg goed zitten. Dus zeker s'avonds als je je make-up afhaalt, heb je echt wat extra aandacht voor deze nodig. Om hem helemaal af te krijgen. Ook voelt hij een beetje alsof er echt verf op je wimpers zit. Alsof je een soort van wimpers hebt aangeplakt met lijm op je eigen wimpers. Um, zo voelt het een beetje, ik vind het niet heel prettig. omdat Het, echt, ja, het voelt heel strak. Op je huid. Maar hij blijft wel heel goed zitten. Dus ik vind deze niet voor elke dag. Maar ik vind hem wel heel fijn voor een feestje. Of als het regent. Um, als de weersomstandigheden zo zijn dat je denkt. Um, oh nee, blijf mijn make-up vandaag wel zitten. Dan is deze echt jouw best friend. Dus um, met zo'n penseeltje is het gewoon heel fijn om een mooie lijn aan te brengen. Maar je moet wel een vaste hand hiervoor hebben. Dus dat is een nadeel. Uh, dit is misschien iets meer voor voorgevorderde. Maar als je nog niet zo gevorderd bent en je bent een beetje aan het uitzoeken van... Uh, ...ja, kan ik eyeliner aanbrengen? Is dit wel iets voor mij? Dan heb ik een ander soort product voor je. En dat is namelijk uh, eyeliner pennen. En dit is deze van Catrice. De uh, Ultra Slim Eyeliner Pen. En het voordeel van deze is dat hij niet liquid is. Het is een soort van stiftje met een heel dun puntje aan het uiteinde... Um, hiermee kun je echt de meest dunne lijntjes maken. Dat is echt heel relaxed. Dus je kunt een hele subtiele eyeliner hiermee aanbrengen. En omdat hij niet zo... Er hangt geen verf aan. Het is een soort van stift. Weet je wel die stiften waar je vroeger mee kleurde. Waar je je kleurplaten mee um, inkleurde. Uh, dat lijkt een beetje hierop. Hij heeft een heel dun uiteinde zoals je ziet. En hier kun je echt hele dunne lijntjes mee maken. En dit is eigenlijk de beste pen om mee te beginnen. Dit is echt voor... Ja, de beginners die een heel fijn lijntje willen. Um, zelfs om um, een soort van lijntje langs je wimpers te zetten. Niet echt om een eyeliner of een cat eye mee te maken. Maar dit is gewoon een heel fijn beginnerspennetje. Nadeel hiervan is dat hij niet dus heel dik aanzet. Maar een heel dun lijntje maakt. Dus als je echt van dikke eyeliner houdt. Dan moet je hier echt mee blijven overlijnen. Totdat je een dikke, dikke lijn krijgt. Dus um, deze is goed voor beginners. Makkelijk in gebruik. Hij trekt alleen wel snel uit, vind ik. Dus um, na twee of drie maanden moet je hem echt vervangen. Uh, maar los daarvan is het echt een heel gebruiksvriendelijk product. Je hebt hem van meerdere merken. Elk merk heeft eigenlijk wel zo'n eyeliner pen. Dus gemakkelijk in aanschaf. Zeker een aanrader. Um, als je over nadenkt om een eyeliner aan te brengen, zou ik hiermee beginnen. Wat ik dan heb, en dat is een beetje voor de, ook voor de gevorderde, moet ik zeggen. Dat is de Master Graphic van Maybelline New York. En dit is ook een soort van eyelid pen, zoals de vorige. Maar die heeft een schuine. Ja, zoals eigenlijk zo'n um, marker. Heeft hij een schuin puntje. Dus je kunt hier, als je hem goed aanzet en op een goede manier gebruikt, kun je heel makkelijk een cat eye mee maken. Maar uh, het vereist wel enige oefening. Maar deze. Ja, is wel beter om lekker dik aan te zetten dan zo'n dunne eyeliner pen. Dus dan zou ik de, zeker deze aanraden. Hij blijft goed zitten. Hij is niet in en in zwart. Dus je moet het misschien wel een paar keer herhalen. Uh, maar ik heb hier echt heel veel plezier van uh, gehad tot nu toe. Dus dit is ook zeker een aanrader. En wat hebben we eigenlijk nog meer? Even zien. Ah, ja. Dat is de Eyematic Dip Liner. Dip hebben ze eigenlijk ook bij elk merk. Hebben ze wel een dipliner. Dipliner betekent eigenlijk dat je een kwastje hebt. Die je, die je in een potje dipt. En daar zit het product aan. Zoals je ziet uh, loopt hij wel smal af. Maar dit is echt voor de dikke. Dikkere eyeliners. Als je echt een dikke streep wilt zetten. Dan is deze echt perfect. Maar als je hem smal wilt laten aflopen. Zoals ik doe met mijn eyeliners bijvoorbeeld. Dan is deze moeilijker. Omdat hij. Ja, hij zet gewoon heel dik aan. Dus je moet echt een hele. Uh, constante beweging maken als je, een, als je hem wil laten uitlopen een heel dun streepje, dan is deze minder geschikt. Maar als je hem bijvoorbeeld kort wil houden en wil stoppen waar je wimperrand stopt en niet echt een cat eye wil maken, dan is deze wel echt heel fijn en hij is echt in en in zwart. Hij zit lekker dik aan, dus je krijgt goed effect van deze. Uh, maar je moet dus wel een hele vaste hand hebben, want als je trilt... Dan um, smuts je wel heel snel. En dan moet je met een watstaafje weer heel snel bijwerken en alles. Dus dat is iets minder. Maar ja, om lekker dik aan te zetten is deze echt gewoon... Ja, dat is, dit is dan um, echt het product voor jou. Um, ja, Ik heb deze ook van Catrice. Ik vind Catrice heeft bij de Kruidvat echt hele fijne producten. Goede prijs, goede kwaliteit. Het is gewoon perfect in verhouding. Niet getest op dieren. Wat ik echt een plus vind. En um, ja, weet je, prijs-kwaliteit is gewoon heel erg belangrijk. Je wil niet te veel uitgeven, maar je wil wel gewoon een goed product. En ik vind dat Catrice een hele hoop producten aanbiedt die qua prijs heel erg goed in elkaar zitten. Dus de dip liner van Catrice vind ik echt een goeie. Je hebt hier ook de waterproof versie van, die blijft ook goed zitten. Voelt eigenlijk hetzelfde, niks bijzonders. Hij is alleen s'avonds alleen met waterproof make-up remover te verwijderen. Nou, wat je ook wel vaak ziet bij mensen is dat ze koolpotlood gebruiken als om um, eyeliner mee aan te brengen. Ik ga er even eentje pakken. Wacht. Uh, even kijken. Ja, je hebt eigenlijk verschillende soorten ook van koolpotlood. Je hebt de koolpotloden, die zijn echt... Nou, dat is echt een potlood. Die moet je slijpen. Uh, ik gebruik deze eigenlijk vooral om lijntjes op de waterlijnen van mijn ogen te zetten... Uh, want het nadeel van deze koolbladlode is dat als je hem als eyeliner aanbrengt, het is heel moeilijk om hem in een uh, mooi puntje te laten aflopen. Maar je krijgt ook vaak zo'n gap, zo'n gat tussen je wimpers en de eyeliner zelf. En dan zie je gewoon nog een stukje huid. En ja, dat ziet er eigenlijk niet zo mooi uit. Vaak zie je het zelf niet, maar als je echt dichtbij kijkt, dan zie je echt zo'n gat tussen... De eyeliner en je wimpers. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Want het ziet er niet heel nice uit. Dus ik zou eigenlijk deze vooral gebruiken. Voor een lijntje onder je ogen. Of uh, boven je wimperrand aan de onderkant. Dan is deze echt heel relaxed. Um, maar wat ik eigenlijk fijner vind. Dat is van Douglas. Dat is de Long Lasting Waterproof. Wat staat er? Intense Black Soft Eye Pencil. Deze is net wat zachter dan een... Uh, Oogpotlood En daardoor is hij makkelijker aan te brengen als lijntje en kun je makkelijker die gap, waar ik het net over had, uh, voorkomen. Uh, je kunt hem een beetje smudgen. Daarom zit er aan de andere kant een soort van sponsje. Daarmee kun je hem smudgen en daar kun je echt een hele mooie smoky eye mee maken. Misschien dat ik daar nog wel een video over ga maken binnenkort. Ik moet even zien. Uh, maar dit heeft echt mijn voorkeur boven zo'n keihard koolpotlood. Dus als je zo'n uh, liquid eyeliner lastig vindt, of zo'n dip liner of zo'n eyeliner pen, dan is zo'n soft eye pencil echt iets voor jou. Ja, ze zijn niet duur. Ik denk een paar euro en dan heb je er al eentje bij Douglas. Als je een mascara koopt, zitten ze er ook vast bij. Let erop dat er zo'n sponsje zit, want dan weet je zeker dat die zachter is van structuur dan echt zo'n hard koolpotlood. Ik heb eigenlijk, ja, ik hoor nooit meer dat mensen echt koppeldoden gebruiken. Ik weet niet of jij een koppeldood ergens voor gebruikt. Maar zo'n soft eye pencil is dan echt vele malen makkelijker. Nou, als je vraagt naar mijn absolute favoriet van lot Oké, okay, wat gebruik jij elke dag? Ik denk dat ik zo'n... Dus dat ik één minuutje, gebruik, uh, één minuutje besteed aan het zitten van mijn eyeliner. Ik vind het leuk als hij zo, zo doorloopt als een soort van cat eye. Ja, dat vind ik echt super tof. Maar dan is zo'n liquid eyeliner met zo'n kwastje... ...ja, dat is dan wel echt mijn favoriet. Want je kunt hem zo dun maken als je wilt. Dan haal je er gewoon wat product van af. Dan veeg je het kwastje af aan, het, uh, aan de binnenkant van het potje. En dan heb je een heel dun, kun je een heel dun lijntje zetten... Um, maar als je hem wat dikker aanzet en iets harder drukt op het kwastje, dan krijg je vanzelf een dikker lijntje. En dat geeft echt zo'n zo wauw effect. <laughs> wat ik echt super tof vind. Um, ik ga ook nog wel een video maken over hoe je eyeliner kunt aanbrengen en wat voor soort eyeliners je kunt zetten. Want je kunt de streepjes best wel lang doortrekken of super dik maken. Zoals Amy Winehouse vroeger bijvoorbeeld, dat is ook super vet. Maar je kunt hem ook heel smal maken en dan net wat subtieler. Dat kan ook heel mooi zijn... Anyway, laat me weten wat jij uh, als favoriete uh, eyeliner pen beschouwt. Wat is jouw product dat je gebruikt? Heb je nog een tip? Of uh, zijn er nog vragen die je hebt? Uh, laat het weten. Vind ik echt ontzettend leuk. Ik hoop dat ik je nu wat meer inzicht heb gegeven in de wereld van eyeliners. Ik hou echt superveel van eyeliners gewoon. Het geeft. Ja, het geeft je look net wat meer intensiteit. Het ziet er net wat, um, ja, wat intenser uit eigenlijk. En uh, ja, ik vind het wel heel erg tof. Dus ik hoop dat je de video leuk vond. Geef een duimpje omhoog. Als het zo was. Heb je zelf nog vragen, suggesties, tips, tricks? Laat het me weten. Dat vind ik heel erg leuk. En voor nu bedankt voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer weer. Doeg!